Je kan in Eduarte ook bepaalde pagina's als favoriet toevoegen. Ik heb hier mijn klas. En uh, deze groepskaart die wil ik graag als favoriet invoeren. Nou, wat je doet is, je zoekt deze uh, pagina op. En vervolgens zet je hier als favoriet toevoegen. Vervolgens bedenk je een naam voor die, uh, die, uh, voor die pagina. Je drukt op opslaan. En vervolgens zie je hier dat je een favoriete, uh, favoriete pagina in Eduarte hebt toegevoegd.